Hij wil me killen, Guido. Kijk dan. Nou. Kijk dit. Hij wil me killen. Don't kill each other. Ah, kijk wat hij doet. Too shoot late. He's. Schiet er gonna gonna shoot. Shoot. Schiet er door z'n kop, Schiet door kop, Hij zit achter Kill Stop. Guido. Kill Guido. Hij gaat me een killer, Guido. Schiet dat door z'n kop. Fucking dickhead. Loser. Fuck you, bitch hem nog een keer wachten tot hij dood gaat. Ja, hij gaat sowieso dood. You're dead. Ha, ha kills you bitch. Hey, hey. Hij hey. hey he is low HP hij is. <laughs> oh zo so low. De huis, de huis, de huis. De huis, de huis, fucking kid. Kid, I don't like kids. <laughs> But I got this. It's easy peasy man. man. I don't like it. I don't, I don't care, care about, about if we win the or lose. You think, you think I, I care? Let me do you Idiot, sir. Go, go, no, go! Go, go, go! I'm op je hoofd. I'm hij is here. Nice, I got, I got someone I'm already. already. Let's, Let's go! go. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <Heck it laughs> Lekker! Lekker I'm here. Oh mijn god, hij is een lucky as fuck. Is hij blind? Is hij What? blind? You blind, You blind! You blind! Yo, blind! Get glasses, kills. Nee. Ah, uh, waarom pusht die? Hond. Nice. Oké. Okay. Oh, oh my god, oh my god. Fuck. Him. Oh my <laughs> Ik ga niet doen. Ik ga niet zo. Ik Nice. hem voor. Wat doet hij? He... Ah, Wat is dat voor domme? Ik ben zo fucking lucky dat ik daar crouch. Ah. Ja, en ik ben zo ongelukkig dat ik dan recht in het Naveco geloof. Wait, wait, wait, wait. wait. Playtime. Psst, psst. <laughs> ah, nice, good Hij probeert zijn kat te roepen denk je, <laughs> kijk waar. Haha, ik heb hem sowieso ah, oh jezus wat is die met zijn heks Oh, fucking Oh. uuuh wordt dat krachtig ofzo fucking egoïst fucking egoïst egoïst egoïst egoïst egoïst <laughs> Oh ga gewoon, ga gewoon, pass by. Spring. Hij mist. Oh my god! Achter je. Voor je, achter je. Shut the fuck up with your bad reaction, bitch! No scoops! <laughs> ja ik kan het echt, ik ga het echt doen, hè? Let op. No scoop! Oeh! No scoops! Do Oh my god! Een <laughs> jumping no scope! Eens god die telde niet. Wat? Wat? Mijn AVP kunstcentering net. Oh mijn god. Playtime, playtime. Playtime. playtime. Ah. Ja! Ja! So is, you did it, you did it, dude! Kinderhandel. Oh. oh, als je die killde, hè? als je die killde. De, waarom lijken die enemies nu zo nieuw? fuck? Ja, ze yes, lijken echt tering. Nee, we gaan teammates killen, zo. Kijk, wie wil eerst? Jij? Ja, hij wil wel graag. Oké. Okay. Hij, ah. hij had een auto -snieper. Hey. <laughs> Take it! Wat <laughs> Goro is boos hoor. Jij hebt hem niet eens gekild, maar hij kilt toch jou.